Ben jij deze meivakantie met het vliegtuig op vakantie geweest en was jouw vlucht vertraagd, dan heb je wellicht recht op een vergoeding. Miljoenen vakantiegangers reizen deze periode met het vliegtuig. En helaas komt het dan ook regelmatig voor dat vluchten vertraging oplopen of zelfs geannuleerd worden. In de meivakantie van vorig jaar liepen 30 vluchten van een naar Nederland een vertraging van meer dan drie uur op en werden 27 vluchten geannuleerd. Dit kwam neer op 8.550 gedupeerde passagiers. In deze situatie is het belangrijk dat jij weet waar je recht op hebt. EUClaim helpt al 10 jaar gedupeerde passagiers en weet alles van jouw rechten. Je kunt zelfs recht hebben op een vergoeding van 600 euro per persoon. Check eenvoudig en gratis op onze website wat jouw rechten zijn en wij helpen je graag verder.